Welkom bij de instructievideo voor het instellen van een filter. Met een filter bepaal je wat er gebeurt met een inkomende oproep van een bepaald nummer of een groep met nummers. Je kunt een klant bijvoorbeeld direct doorzetten naar de juiste collega, maar je kunt ook een bepaalde telefoonnummers blokkeren. Ga naar freedom.voice.nl en log in. Als je ingelogd bent, kom je uit op het dashboard. Hier zie je de recente gesprekken en kun je snel naar verschillende modules. Klik in de paarse balk op Beheer en kies voor Filter. Deze vind je onder het kopje Geavanceerde opties. Klik op de blauwe knop Toevoegen. Nu kom je in het scherm waar je aangeeft welke telefoonnummers je wilt filteren. De eerste optie is alle anonieme nummers of een bepaald telefoonnummer. Ik kies voor een specifiek telefoonnummer. Vervolgens geef ik de filtergroep een naam en een beschrijving. In dit geval naam, telefonisch verkoop en beschrijving, verkoper. Nu kan ik het telefoonnummer toevoegen dat ik wil filteren. In dit geval 0612345678. Je kunt in een filtergroep meerdere nummers zetten. Klik hiervoor op Voeg nog één toe. In het vakje Telefoonnummer kan ik ook een deel van een telefoonnummer toevoegen. Zo kan ik bijvoorbeeld alle oproepen uit Duitsland filteren en doorzetten naar mijn collega die vloeiend Duits spreekt. Om dit te doen voeg ik alleen het landnummer van Duitsland toe. In dit geval wil ik een specifiek nummer tegenhouden en is mijn filtergroep nu klaar. Ik klik onderaan op opslaan. Om de filtergroep te laten werken moet ik deze wel toevoegen aan mijn belplan. Klik in de paarse balk op belplan en selecteer het juiste telefoonnummer. Een filtergroep moet altijd bovenin het belplan staan. Klik op stap toevoegen en selecteer de juiste filtergroep. Klik op de groene knop opslaan. Nu openen zich twee opties, voldoet aan en voldoet niet aan. Bij het kopje voldoet aan vul je in wat er gebeurt als dit nummer mij belt. In dit geval wil ik niet lastiggevallen worden door deze verkoper en kies ik ervoor om de verbinding te verbreken. Bij de optie voldoet niet aan, dus als dit nummer mij niet belt, bouw je de rest van je belplan op. Ik kies ervoor om de oproep binnen te laten komen op toestel 201 en 20 seconden te laten rinkelen. Als het belplan klaar is, dan klik je onderaan op opslaan.